kan haken, eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar iedereen kan haken het is zo leuk de duimpjes omhoog abonneren, zet die notificatiebel aan, zodat je ziet uh, hoe ik uh, iedere keer als ik een video upload dat je dan de nieuwste video uh, ziet um, die notificatiebel die zit meteen naast de knop abonneren en die kan je ook uitzetten je kan hem ook dat je iedere upload ziet wat je ja, wat je wil maar nu ga ik uitleggen hoe ik de afwerking gedaan heb van van de omslagdoek ja hoe maak je van een omslagdoek een vest zo heb ik het maar genoemd um, ik heb hier dus eerst een rij vaste gehaakt en die vaste en als ik het een beetje uit elkaar trek Zie je? Dan zie je dat ik bij elke opening gewoon een vaste heb gedaan. Aan de midden voorkant gewoon aan elke opening een vaste. En omdat het gewoon allemaal recht is, ja, haak je gewoon allemaal vaste in die openingen. Dus ik heb uh, eerst een rij vaste gedaan en de tweede rij vaste. Daar heb ik dus een knoopschat gemaakt, en een knoopschat: ja, dat is eigenlijk ja, je, je, je zet een steekmarkeerder neer waar je dus je uh, knoopschat wil hebben. Dan maak je drie losse en dan ga je weer verder met je vaste. Dus in die toer met vaste met het knoopschat, maak je dus je gaat eerst die rij vaste weer op een vaste zetten. Dan zet je drie losse en dan ga je sla je 1 2 drie vaste over en dan ga je weer een vaste zetten. Dus zo heb ik het knoopsgat gemaakt. Maar er ligt natuurlijk ook aan hoe groot je knopen zijn. Om je knopen heen moet het kunnen. Dan ga je de volgende toer. Ga je gewoon met vaste en je zorgt dat je hier weer drie vaste op hebt. En zo blijft je steken aantal gelijk en heb je toch een knoopsgat. Um, dan ga ik nu beginnen met de rand, stokje, een losse stokje en je gaat meteen door naar de een derde steek, maar die doe ik even voor en dan zie ik je zo weer terug tot zo ik ben begonnen in de hoek eigenlijk aan de voorkant van het vest maar ik vind het ook wel heel leuk om dit randje helemaal rond te haken en dan zal ik je laten zien hoe ik begonnen ben. Ik ben begonnen in een hoek met 1, 2, 3 lossen. Toen heb ik deze en die steek overgeslagen. En in de derde, daar heb ik een stokje gedaan. Kijk even kijken of ik hem nog moet inzoomen. Dus een stokje, een losse en een stokje. Dan sla je twee steken over en dan ga je weer vanuit dit stokje door en dan ga je in de derde steek een stokje, een losse, een stokken, stokje doen. Maar ik ben al natuurlijk al een eindje verder. Even kijken waar ik ben gebleven hier al sorry hoor ik moet even het uh, begin zoeken zie je dus je slaat iedere keer een twee steken over een twee sla je over en dan maak je een stokje een losse en weer een stokje ik vind deze niet zo mooi dus ik ga even opnieuw beginnen dan ga je twee steken overslaan en je maakt weer een stokje een losse en weer in diezelfde opening een stokje even garen pakken en dan ga ik even door tot de hoek hier en dan moet ik even natuurlijk wel een steekmarkeerder pakken voor de hoek. Moment. Kijk op de hoek pak je die steekmarkeerder. En hier zie ik dat ik 1, 2, 3 vaste in elke hoek heb gedaan. in de hoek, daar zet je je steekmarkeerder dus we weer een twee steken over en in de derde een stokje een losse in dezelfde steek, stokje 2 overslaan 1, een losse een stokje 1 2 overslaan en een stokje een losse en een stokje en dan zijn we nu hier bij die hoek aangekomen. 1, 2, overslaan. In de hoek. Een stokje. Een losse. Een stokje. En nog één losse. En dan zet je in diezelfde, omdat het een hoek is, nog een stokje. Zie je? Dan is dit weer je hoek. en dan ga je weer gewoon 1, twee steken overslaan en je gaat weer verder met je sierandje netjes in twee lusjes pakken En dan haal ik even de steekmarkeerder eruit. En als je wil weer wil weten waar je hoek is gebleven, dan zet je een steekmarkeerder in het middelste stokje. En zo maak je je sierrandje af. En dan zie ik je dadelijk weer terug. Tot zo. ik ben nu bijna bij de hoek 2 overslaan en ik zie dat ik even op het laatst een steek te veel heb maar maakt eigenlijk niet echt uit 1 2 overslaan en in de derde, een stokje een losse en een stokje je kan de video altijd langzamer zetten dan weer 2 1 2 overslaan maar we komen bij de hoek dus er zitten eigenlijk drie steken tussen maar goed, dan pak ik toch die derde steek want ik moet die steek in de hoek hebben en ik zie dat hij hier dus eigenlijk te weinig ruimte heeft dus wat ik dan doe ik heb het even uitgehaald ik doe één losse ertussen tussen om die overgang van dat je die ene steek mist dan pak ik die hoek ik zet daar een stokje in en dan pak ik weer een losse en dan weer in de hoek een stokje een losse en dan gaan we nu de toer sluiten van de sierand in de 1 2 derde steek je haaltje draad op en je sluit hem met een halve vaste dus door 2 je pakt je schaar knipt af en je trekt je draadje door als je helemaal klaar bent met je afwerking en je mooie afwerksteek dan ga je knopen halen en die knopen oh deze heb ik gehaald in rosmalen en ik zal het linkje onder de video zetten zodat je weet waar ik de knopen haal maar je meet gewoon goed je knoopschat op en anders neem je, je uh, omslagdoek vest neem je mee naar de winkel en uh, ik zal nog eventjes uh, de, uh, het filmpje hiernaast zetten uh, hoe ik uh, zeg maar die, die omslagdoek en die band aan elkaar uh, gezet heb, tenminste hoe dat het werkt. Met het, uh, ik zie hier eigenlijk nog een draadje ja, hoe dat het werkt: van uh, ja, van dat je van een omslagdoek een leuk vest kan haken. Dus ik zie je zo weer terug. Tot zo. De knopen zet je aan met een stopnaald met een bottenpunt. Ik doe altijd uh, het draadje om het uiteinde doe ik voor de naald en dan draai ik een paar keer om de haaknaald of uh, om de uh, stopnaald heen. Dan pak ik het vast en dan schuif ik dit overheen. en dan heb je meteen een knoopje aan het einde en dan ben ik benieuwd eigenlijk of mijn stopnaald doorpast nee dus dus ik moet daar met een andere naald gaan werken en doordat ik geen naald kon vinden die hier doorheen ging, heb ik een gewone naald gepakt met een scherpe punt en heb ik um, soort visgaren en je kan het gewoon niet zien, maar ik heb visgaren gepakt en dan kan je inderdaad makkelijk met je naald door het knoopsgat en die naai je aan en dan zie ik je zo weer terug, tot zo tot die 60 centimeter ik heb het even uitgetekend om te laten zien uh, hoe je dus uh, dadelijk de panden aan de omslagdoek haakt kijk je hebt hier die omslagdoek die is 40 centimeter lang en je hebt je banden die zijn 60 centimeter lang 40 centimeter is 16 inch 60 centimeter is 24 inch is dit je schouderlijn en dit is het middenvoor dus je vest komt straks gaat iets schuiner vallen omdat deze lange zijde dit puntje dit komt helemaal aan de punt van de omslagdoek dus deze lange zijde die maak je vast aan de omslagdoek met ja gewoon vaste je zet een vaste op de das en je zet een vaste op de omslagdoek en zo krijg je dan die omslagdoekvest. Um, dus de lange zijde komt aan deze zijde. En je moet een opening houden voor je armsgaten. En dat zie je als je hem aandoet en je met spelden zet je hem eraan vast. En dan ga je met je haaknaald zet je haakje de omslagdoek. Uh, aan je banden en het leukste is als je zelf deze omslagdoek klaar hebt dan je de hashtag doet omslagdoek vest omslagdoek vest ik zou zeggen dankjewel voor het kijken graag de duimpjes omhoog hieronder op mijn foto klikken en ik zie je bij de volgende video weer terug tot ziens